Leuk je naar deze nieuwe video. Mijn naam is gt 5 LSBDVMOR en vandaag ga ik pad met Wim met de tram 2016. We, have alert on, um, Marlo Drive. We zitten op dit moment achter een vrachtwagen aan die uh, mogelijke immigranten achter hen heeft zitten. En uh, de melding wordt gedaan. We hebben een traffic alert um, Marlow Drive. Dat betreft een rijdende vrachtwagen, dus dan zou je toch zeggen dat de chauffeur. Het ja. Het kan twee kanten op gaan, het kan bewust zijn vanuit de chauffeur, uh, en het kan onbewust zijn. On, um, Als de melding wordt gedaan, weet iemand het dus. En de vraag is dan waarom wordt dan uh, toch doorgereden? Dat kan alsnog betekenen dat de melding van binnenuit de trap wordt gedaan. Dat het blijkbaar toch wel koud is achter in die vrachtwagen. Dat hoor je vaker. En tot ze dan uiteindelijk 1-2 bellen. Omdat, het, uh, omdat ze anders doodgaan. Zo ernstig kan het zelfs zijn. We hebben een traffic alert op um, Marlow Drive. De melding is niet ingeschat als een prioriteit 1. Uh, Houdt wel in dat we in ieder geval even. Gas geven waar dat kan, inhalen waar dat officieel niet mag, maar waar het dus wel kan. We hebben een traffic alert en daar hebben we allemaal vrij voor. Maar rijd in ieder geval op deze weg en daar links rijdt hij. Daar zo. Maar je moest hem maar net zien hoor op het.. Uh... Ik zag hem in ieder geval, jullie misschien dus ook. We hebben traffic alert on a Drive. Collega's zijn misschien ook mee aan het zoeken, maar die zoeken niet goed dan, want uh, ik zag hem terecht. We hebben Drive. Uh. En hier is vervelend, hier kan hij twee kanten op gaan. We have a traffic alert on um, Tongsud Ride. Ook hier voor me weer uh, collega's die zijn aan het meezoeken. Neem ik aan. Even rechts voorbij. We have a traffic alert on Tongsud Ride. Ja die truck die lijkt er wel vandoor te gaan. hoor. deze auto voor ons deed gewoon raar en dat hij daarom vandoor, uh, daar langs reed. Nee, haalt hij namelijk niet in. We hebben een traffic alert on Tom's by right, right? Ah, ik dat het ook wel vandoor lijkt me. We've got a suspect resisting arrest in Tongva Valley. Stoppen vriend. Uitstappen. Wow. Staan blijven allemaal. C, meerdere personen. Gaan om door. On, um, Drie stuks. Chauffeur in twee. Staan blijven. Ik zie de perp. We're in pursuit. Stoppen! Stop! Police! Waar ga je achteraan? Uh. Ja, oké, okay, nice. Stoppen nu! Police, stop whatever the hell you're doing! Zitten en meewerken. Meewerken, niks por favor. Meewerken. LSPD! Don't make me shoot ya! Kom op. Vueline Zitten nou? Kom op, ik help je wel even anders. En moeilijk is het echt niet. Oké, okay, pakken jullie aan. Wil ik even overzicht hebben. Hij wordt nu geboeid. Dat is eenmaal aanhouding. Ik tref hier niemand meer aan. Attention, this is dispatch. We are code 4. Er zijn geen eenheden meer nodig. Ik ga ervan vanuit dat we er ze twee gepakt hebben. Ik zie daarachter geloof ik nog collega's staan. Nee, ik heb geen tijd voor een achtervolging. Nee, ik zie daar geen collega's staan. Um, gezien het... Als het aan mij ligt, dan, of als ik daar... Na, of logisch naden, moet ik zeggen. Die persoon waar ik eerder aan de bestuurder. Daar rende mijn collega naartoe. Eén van deze twee, je kamar gekkies. Ehm... Um, ik rende toen achter de een van de twee immigranten aan. En de um, laatste, de vrouw, die rende deze kant op. En daar kwamen ook collega's naartoe gereden, dacht ik zo. Dus ik ga ervan uit dat we de twee hebben. En die derde kan die bevestigen. Maar die chauffeur die ik dus nergens me aantref zou in ieder geval onlogisch zijn als we hem niet zouden hebben. Oh ik heb de verkeerde takelwagen gevraagd. We krijgen wel eens reacties op video's die heel oud zijn. En heel veel mensen zeggen dan nee dat klopt niet of ja dat klopt. En dan moet je er niet van gaan als je video twee jaar oud is zodat ik hem begrijp waar het over gaat. Maar ik kreeg laatst eens een video of een reactie van iemand. Die zegt van, uh, ik heb het nagevraagd en je mag geen bekeuring geven voor te langzaam rijden. Um, en ik geloof dat de titel van de video dan ook was, een vrouw rijdt 30 km per uur op de snelweg. Um, nou, en voor zover ik me kan herinneren, heb ik ook niet daadwerkelijk gezegd in de video dat ik bekeuring geef voor de te lage snelheid. Maar wel voor gevaarlijk rijgedrag want dat is het gewoon je als je 30 rijdt op een snelweg dan is dat gevaarlijk rijgedrag misschien zelfs artikel 5 en daar kun je wel degelijk een bekeuring voor geven de kans is klein dat die persoon reageert en of dit misschien hoort um, en ik uh, had ook geen zin om de video terug te gaan kijken want er stond ook geen tijds bij van hoe laat ik had zijn Um, ik had ook geen zin meer om Prio 1. terug te gaan kijken wat ik nou precies zei, maar ja, soms heb ik van die comments zo, ik niks mee kan, ja, nee, duurt me echt wel, U kunt uw weg vervolgen. Er zijn geen eenheden meer nodig. Dispatch, this is Ocean Are in pursuit. Er is een geldtruck overvallen. Misschien zelfs uh, volledig gekaapt. De DC komt van links. Nee, de DC komt niet. wat... Oh, okay. oh sorry. Er komt zo'n beercat mee. <laughs> Assistance required on uh Lancudo Barranca Copy dispatch! Victor 13 is in the area. are blockaded in pursuit. are blockaded in pursuit. Blijven naartoe al niet zo snel, berg op Oh my god, Rames en ding de Dispatch! Suspect is crashed! <laughs> Oeh, fout, fout, fout, fout, fout, fout, fout, fout. Oh, man! Nou, ja, de banden schieten. Eén DC gek rent daar. Waarom rent hij daar? Stop in, stop in. Oké, dan niet. Zit ze hierin? I wanna stomp you so bad! Okay, Ready. better Got chill! To so Attention, that's a dispatch. Four. There's no one, one, eight, 1199, we need help down here! Dispatch, suspect is now proceeding on foot. Ik weet niet of er iemand aan de achterzijde van die truck zit. Ja, denk het wel. Ja, zeker. Handjes omhoog. You moron. Op de knietjes. Heel ja, goed. Heel keurig. Nog iemand? Ja, zeker. Uitstappen. Police. Geen gekke dingen doen. Wat de fuck gebeurt daar? Fucker met jou. Wat gebeurt er? er? Oké, okay, jullie zijn allen aangehouden. Jullie zijn niet de aanslucht op en we rechten you een raadsman. Ja. Yeah. Citizens reporting a possible for 80 units respawn code 3. to required on a Ladwate vendor drive. het probleem opgelost. Zou zijn like Ze zijn Een heb uh, een 11351 in uh, Rockford Hills. Het scheelde heel weinig. En nu hebben we zo'n ongeluk. Oeh, dat is deze. Oeh, dat had ik even verkeerd ingeschat. Dat gaat Boem zeggen. Stop. Fire truck, assistance required in Rockford Hill heeft al doempjes, eh... Uh... Fuck hem aan jou, neef. Dank u. Appreciate it. Let's wrap it up, boys. We've got a hot date. Oh. Just it out. Well done, guys. is mad that i stay home a lot. alone. Ja, ze zijn pas de toppers van de samenleving, jongens. Lekker gewerkt. Well done guys. We really should be on TV. Thank God, another success. Go blue dan was nooit gebeurd, maar jullie willen mij sponsoren dus We krijgen ervan. Toerant trouwens van het ministerie van mods niet te downloaden meer helaas. Maar ja, niks aan te doen. Dus uh, je moet ermee geluk hebben als je hem nog op je computer had staan. En als je hem nog op je computer hebt staan en je wist niet dat hij niet meer te downloaden was, zou ik hem heel goed bewaren. doorsturen, doorsturen is niet toegestaan. Ik jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden en ik zie jullie graag een paar dagen met een nieuwe video. Dat kan nog wel eens een tijdje duren voor mij. Dat zijn jullie inmiddels van me gewend. Sorry daarvoor, maar het is nou eenmaal niet anders. Um, ik had ook kunnen zeggen ik stop ermee maar dat doe ik nog net niet. Uh, dus voor nu video's wanneer het uitkomt. En uh, de rest gaat altijd voor bij mij. Maar toch vind ik altijd leuke video's te maken. Dus dat blijf ik me zeker jullie doen. Genoeg gepraat, de ballen laat ze niet vallen. Doei!